Dit is zo'n toxic beest, jongen. <laughs> Oké, <Okay>, dankjewel. <laughs> <laughs> dankjewel, Andrea. En nu kunnen we weer DT, um, jongen. Yo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag ben ik terug op Frusky Games Factions. Jullie zien nu beelden van de faction waar ik op dit moment in zit. Village. En shout out naar die guys, want het zijn gewoon legends. Het zijn gewoon heel toffe guys. Um, echt, Village, Shout out naar jullie. Vandaag ben ik terug op Frusky Games Factions. En word ik gehacken zitten door Jorah dat we aan het X-ray waren. Jor, jullie kennen wel, ook een YouTuber op de server. Ik hoop dat jullie gaan genieten van deze video. Dan zeg ik van een like achter dit dertje like, so als om zijn. Abonneer als je het niet hebt gedaan, want de held van jullie is die kijkt, is niet geabonneerd. Dus doe het even zeker, daar zou je mij enorm mee supporten. Jongens, geniet van de video. Oké, okay, kom even home. En dan heb je... Uh, er morgen gekeken, Zijn we hier puur nul voor de vijf. Poedi? <laughs> Poedi, ja. ik, ik, ik heb... Oh, ze ja, zijn aan de ze zijn een het barden, zijn barden booty, kom eruit! Ze barden, ze barden, ze barden, ze barden, ze barden. Ze barden. Waar zijn jullie? Waar zijn jullie? Kom even, kom, er, kom er. Ja, kom ik ben Ja, wacht, wacht, ik ga, ik ga, hier, kom, hier zijn ze. Oké, okay, wacht. Naamloos is oh, dus hier ook. Dit is dus die beest van, eh, uh, ding, hoe heet het? Ja, dadelijk. Deze beest ging redenvol toch? Ja. kom eens drie drie uit, Ganker boys, dan ze. ze? Zijn ze nou weg? Uh, nee, je? ze zijn hier boven, buddy. Kom up zijn, kom up zijn. Ja, ik ben er. Dat is heel dom wat, wat ze nu doen. Ze zijn nu uit de uh, reach van hun bard. Oh, ik ben erin, goed. Kut, ik kom eraan. Moet hem openvullen? Hoeveel kappels heb je nou, buddy? Oh, die zal de, die zal de, moet ik mijn betty pakken, moet ik mijn betty pakken? Eh... Smaak hoeft Loop Lopen hier op. Ze zijn dood, ze zijn nou. Ja, ze ja, hebben hier een bard, uit. ze hebben hier een bard, hè. Ik ga dan weg, ga dan weg, ga dan weg. Ik ga naar 6 Oké. Hoe willen we dit gaan doen dan, boys? Kunnen we niet, die Kunnen twee, twee guys die hier... Wacht, even zo... Waar is een editjes, dan kan ik het Betty pakken? Oh nee, wacht, deze guys hebben het save online. Oké, we kunnen ze. Hé, ze hebben drie bards. Ja, je had het goed geraden, goed zo. Echt? Jorn is een bard, Sandau is een bard en George is een. Sandau zit hebben we getrapt. Oh fuck. Oké, ze hebben sowieso strengt nu. Jesus. Oké, daar zijn gewoon cap er dan. Damage, de damage, de damage. Teka, jij moet ze van ons afweten, Wij zitten in elkaar gestrekt. Kapje, cap je, keb je, de je? Niet Oh, ik ben ik ben ik zit helemaal vast. Nee, ik heb hier, ik heb hier. André is achter, achter, achter. Achter, ik kan het ik kan open doen. Ik wil er eigenlijk eentje apart houden. Ja, Stakel. doe dicht, doe dit. Ja, ja, eentje is apart. Oké, okay. okay. uh, we moeten die sender gewoon tagged houden. Dan gaan we z'n drieën erin. Oh ja, my god. Ja, hij is up, hij is up, hij is up. Is up. Okay. Ik ben er bij de guy in, boys. Oké, okay, je... al jij en Ik die weg deze. Ja, ik ja heb kom jullie, kom jullie, kom jullie. Ik heb deze ik heb deze gedropt vast, ik heb deze gedropt. Ik moet even, gedropt we moeten hier uitboeren, die guys heeft streng, dus we worden hier helemaal goed. Je hebt hem gedropt met Jor, ja, moet het Mr. Jor. Ja, je moet je Mr. Jor, easy. Problem ja, vast. gast. Dat stond Betty die was nee. genoemd. Nee, hij is vast, hij is vast, hij is vast. Nee, hij zit langs like, de andere kant, hij kan hij eruit. Maar boeien, laat hem opgaan. Laat hem up gaan dan zit hij nog meer vast eigenlijk. Ja, top. Er nee. zit hij nog meer vast, idot. Niet blokkitten. Niet blokkitten inderdaad. Zou ik die bars, een van die bars proberen te tekenen? Ja, doe dat, doe dat, doe dat, doe dat, doe dat, doe maar, ga dat doen, ga dat doen, ga dat Ja, snel, snel, kom, snel, kom, snel We wisten dat er nog enkele bards buiten de base waren, dus die zijn we natuurlijk direct gaan pushen Ik ga snel gewoon up Die guys zijn achter de base Killen hem, alsjeblieft, killen Oh, oké, twee guys, twee guys, twee guys Koffer, bro Boer, kom je bij de bath niet? Oké, ik ga kikkie, ik ga kikkie, ik ga Ik was net op hè, ik ga dood Minus uit, minus uit! We zijn achter, bori, we zijn achter, we zijn achter, achterbeest, achterbeest. Vries gaat niet meer staan sorry. Ik. Dori, dori, dori, dori. Dori, dori. Eentje nog, eentje nog, eentje nog. Borie, minus uit, Borie, minus, bori, minus uit. Ik ben de wacht. Nee, Borie, we zijn met drieën, we zijn niet met drieën. Iemand me. anders. Hey, is Shali naar beneden, Shali naar beneden, Shali naar beneden. Hij is weggebroken, oh ja. hij is weggebroken. Ik ben oh. achteruit gebroken. Dat is diezelfde faction nog steeds, hè. Ja, ik kuit hem, ik kuit hem. Ja, laten we proberen een paar in de trap zitten dan. Ja, schud, wacht. Laat me, laat me even fresh poppen en uh, alles. Ja, moet ik ook even doen. Oh, kut. Oh, shit. Uh, Heel hulp. Hulp nodig? Nee, ik er gewoon echt even uh, scheef. Wil je vliezen kappen? Niet quickie gaan, niet quickie gaan of zoiets? Oh, ik ben dos, ja. Ik heb halve p. Nee, echt? Ja. Oh. Oh, <laughs> oh dit? zelfde zie wat jij had. Scene wat jij hebt. Ik moet chillen, ik ben chillen. Yo, oké, okay, ik die ik. Dit, ga, komt tot de hele... dit gaan we niet fighten, bro, dit gaan we niet fighten. Dit Joel komt de hele tijd met zijn fucking. Dit fighten we niet hoor. Dit nee, dit is... fighten kun je niet. Nee, dit is echt onmogelijk. Deze dus guys zijn, uh, zijn net met iets te veel. Ja, ze zijn met zeven man. Maar het is ook de hele tijd. We ja, proberen eentje te klikroppen en dan komt die Joel eraan. Ik heb er eentje in, denk ik. Ja, eentje is er in, eentje is erin, maar... Bro, laat, proberen, laat hem, laat hem, zorg dat hem in de, in de base, bro. Oh! Ja. ja! Ja! Heb je dicht, heb je dicht? Ja, ik heb dicht, ik heb alles dicht. Oké, okay, ik heb hem, ik heb... Uh, nu wel helpen, ja, ik ben helpen. We hebben hem, we hebben hem. Als dat eentje gaat barden, dan dan, dan dan ga ik gewoon even snel naar buiten, dan purle ik er gewoon op. Ja, is dat. Kan je... Wat? Thanks. wat the fuck, dat mocht echt wel tijd worden, bro. Eh, uh, nog een paar inlaten, snel hakken. Ja, doe maar doe maar, doe maar, doe maar, doe maar snel, doe maar snel. Jij ja, denkt, wij gaan deze guys... Maar is dat ook dat is niet normaal? Je gaat toch niet zo'n... Oh, ze is de letter naast de base. Echt? Ja, ik hoor ze hakken. Oh, zo is het. Kijk dan, kijk, kijk, kijk, er zit een bard, ze zit een bard, er zit een bard. Ze krijgen een ze krijgen een Ja, ik zie. Ja, churp, sure, churp! Sure. L Gigi, stop met Betty. Mag ik alsjeblieft de Betty? Ja, ja, ja. Jij hebt de Betty normaal. Oh nee, ik heb de Betty, let's go. Mag ik hem alsjeblieft? Omdat ik hem had Wacht, F-show Chore. Twee DTR. Dus, kunnen ze nu Radable? Ja, ze kunnen Radable gaan. Nee, eentje weg, eentje weg. Oh, boeien. Ja, pakken we deze gewoon. Sure. Ren de base in. Oké, okay, of ja, dood, kan ook. Na de fight werden we gehekke door Chor omdat we blijkbaar aan het x rayen waren, omdat we precies wisten waar Jor zat. Maar zo zie je Jor, we waren niet aan het x-rayen. Het was gewoon legit, ik hoorde je hakken. Dus ja, daarom wist ik ongeveer waar je zat. Ook waren deze guys zo close, readable. Echt 1 milliseconde. Ik schat net mis als die guy die pijl niet had opgevangen. Waren die guys gewoon raidable geweest. GG, toch. Ja, um, yeah, wel played. Het was een toffe fight. En iedereen bedankt voor het kijken. Hoop ik vond je het leuk, laat het zeker van like achter, super awesome zijn en tot de volgende keer. Doei!